Goed zo, Joyce. Ho, oh, Joyce. Nu heb je twee zakken, Joyce. Een oude en een nieuwe. Ik laat ze allebei hangen. Dan moet ik alleen even kijken of het het langstje kan. Hé, hey, Joyce. Ik pak even een wortel voor je. Een winterpeen. Een winterpeen met loof. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Kom eens. Ja, dat is natuurlijk super lekker. Het is al super modderig buiten. Kom maar, Joyce! Ik kan er niet langs. Je blokkeert heel de ingang. Ho, Joyce! Ho, Joyce! Kan ik er langs? Ik ga even kijken of ik er langs kan. Oh ja, dat gaat perfect. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce. Zo, Joyce, dat is lekker, Joyce. Oh, daar komt Annabel aan. Dat is een eng paardje. Nou, je mag een klein stukje proberen. Je kan niet goed bijten, Annabel. Kijk eens, Joyce. Oh, je hebt nog loof, Joyce. Oh, Joyce, kijk eens, Joyce. Oh, ga maar niet naar buiten, dat is vies. Je bent bang van Annabel, natuurlijk. Hé! Hey! Black Kijk eens, black tech. Super black kijkers Kijk eens, black tech. Je mag hem helemaal black tech. Oh, black Hé, Joyce, hey jij hebt ook een wortel. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Ja, Annabel, je kan hooi eten. Er is hooi genoeg in overvloed. Jij hebt wel een wortel, ja, ik snap het. Maar eigenlijk vind ik dat niet netjes. Nou, bij uits, grote uitzondering. Hé hey, Blackjack! Goed zo Blackjack! Kijk eens Blackjack! Oh Blackjack! Alleen roosjes er niet. Nou jullie hebben hooi genoeg. Hey, Joyce! Oh Joyce! Gezellige ponies.